Dag collega, stap 1 was het opnemen van een filmpje met Google Meet. Stap 2 is het filmpje beschikbaar maken voor je leerlingen. De gemakkelijkste plaats om iets beschikbaar te stellen, videomateriaal beschikbaar te stellen, is YouTube. Ik wil wel even tonen dat YouTube eigenlijk drie startpagina's heeft als je daar naartoe gaat. Als je ingelogd bent met je schoolaccount en je gaat naar youtube.com, dan komt je op de plaats waar jij filmpjes gaat kunnen kijken en dan krijg je ook de meest aanbevolen filmpjes voor je. gelang uh, je zoekgeschiedenis eigenlijk een beetje. Hè. Dus dat is youtube.com. Als je dan rechtsboven drukt op je naam en je drukt op je kanaal, dan kom je eigenlijk op de startplaats van je kanaal terecht. Hè. Dus dan zie je je video, dus je playlists enzovoort. Zo ook aan de linkerkant je abonnementen die je hebt. En dan is er een derde plaats eigenlijk waar je naartoe kunt gaan. En dat is de YouTube Studio. Daar kun je ook rechtstreeks naartoe gaan. Als dus je ingeeft, studio.youtube... Ja, gaat een beetje YouTube.com Zo. Zo. Dat is dezelfde plaats eigenlijk om ergens naartoe te gaan. Dat is als dit knop drukken. Dat is meer de plaats waar je individueel filmpjes naartoe kunt sturen en ook kunt kijken hoe dat het staat met uw abonnementjes of uw abonnees eigenlijk. En hoe dat je video's bekeken zijn. je ziet dat hier. Ik heb... Jij, op mijn nieuw kanaal, al 9 abonnees. Zal niet veel geld verdienen, maar ik heb wel 999% meer weergave de afgelopen 28 dagen. Het zal met die COVID wel wat te maken hebben, uiteraard. Hè. Dus goed, nu ga ik een filmpje daarnaartoe sturen. Dus je drukt hier rechtsboven op maken, dat komt dat ook vanuit jouw kanaal, en je kiest video uploaden. Dan krijg je dit schermpje te zien, ofwel doe je bestand selecteren en ga je naartoe bladeren. Ofwel, als je met een Windows computer werkt en je hebt de verkenner openstaan, of uh, je Google Drive op een Chromebook, hè, dat gaat hetzelfde. Hè. Je pakt dat filmpje vast, je sleept het er naartoe, je laat het los, en ondertussen gaat hij het stilletjes aan verwerken. Dat is eigenlijk wat je nu ziet. Je ziet hier van onder dat hij het heel snel geüpload heeft en dat hij nu aan het verwerken is. Die kwaliteit moet zich eigenlijk iedere keer opbouwen. En je ziet hier ook rechtsboven. Ik heb nog geen uh, voorvertoning of preview. Dus hij is die video nog aan het bewerken. Dan moet ik dan een naam geven, dat filmpje. Dus dat gaat over. Rekenen. stel dat het over rekenen gaat, met vermenigvuldigingen. Ik zeg zoiets. Vermenigvuldigingen. Menigvuldigingen. Amai. Ik raak het niet goed uit. En dat heeft te maken met mijn handboek. Pagina 5 tot 12. Goed, zolang het in het verwerken is, kan je nog geen thumbnail gaan kiezen. Hij gaat juist verwerkt worden. Je ziet dat hij is er nog mee bezig. Zodanig kan ik hier een preview kiezen. Um, maar dat kan zelfs ook nog. Hè. Uh, je kan eigenlijk alles wat je hier stelt, kan je achteraf nog gaan veranderen. Daar zijn mijn previews. Dus ik ga de middelste even aanduiden. Hier heb je het onderdeel playlists. En, uh, ik heb er juist eentje aangemaakt in mijn vorig filmpje. Dat is eigenlijk jammer dat ik dat nog iets getoond heb, maar dat is niet zo heel erg. Je ziet hier bij mij mijn verschillende playlists staan. Dat is eigenlijk de verzamelplaats. Ik groepeer je filmpjes per onderwerp eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus ik heb er, er juist eentje gemaakt. Wiskunde. Als ik nu een nieuwe playlist maak. En ik noem die nieuw wiskunde maar chemie. Voilà. En ik zorg dat die openbaar is. Je drukt op maken. En je kan die gewoon een filmpje in één of meerdere playlists zetten. En die playlist link kan je ook aan iemand bezorgen. Stel dat jij zegt. Ik toon... Eh, drie filmpjes over menigvuldigingen, dan verzamel je die in een playlistje met vermenigvuldigingen. Als je iemand die playlist bezorgt, dan krijgt hij die alle drie mooi te zien. Hoef je niet drie verschillende linkjes te gaan sturen. Stuur alleen die link naar de playlist en dan zitten daar alle filmpjes in. Hè. Komt er dan achteraf nog een filmpje bij, of meerdere filmpjes bij, dan zit die allemaal mee in die ene playlist. Dus dat blijft dezelfde link. Dus ik gebruik een playlist eigenlijk heel vaak. Hè. Goed. Hieronder heb je staan meer opties. Als je die uitklikt, eerst op drukken, dan kan je die uitklikken. Er zijn een aantal, ja, ik noem het, aanbevelingen die je daar best kan gaan plaatsen. Hè. Stel dat je graag met codewoordjes of tags werkt, dan kan je hier vermenigvuldigingen, wiskunde, meneer Veiltje of meneer Smets of zo gaan invullen. Dus dingen waar dat je, ja, codewoordjes waar dat je op wil zoeken bijvoorbeeld. Een ding dat je zeker kan instellen, hier is de taal. Eerst op drukken, Nederland staat vrij ver in het midden, bij de N uiteraard, Nederlands-België. Die certifierings, of die ondertiteling die moet je altijd op de tweede optie zetten. Dus je inhoud is nooit uitgezonden in de Verenigde Staten. Dan ga je het geen problemen geven om ergens getoond te worden. Je kan een opnamedatum ingeven, ik geef dat in op vandaag. Een videolocatie, als je eerst typt, en dan spatie L, Griekse I, dan kan je het glyceum gemakkelijk aanduiden. Dus dan zie je als bovenste staan Onze Lieve Vrouw Lyceum. Dan lijkt het alsof de video's daar opgenomen waren. Eén ding dat ik zeker altijd ook tegen mijn leerlingen zeg is, verander de standaard YouTube licentie in de Creative Commons. Dan blijf jij tenminste de eigenaar van het, uh, van het filmpje. Vul een in. Bij mij staat dat standaard op educatief. Ik zet de reacties meestal uit, maar ik laat de leerlingen wel een thumbs up en thumbs down geven. Voilà, dan druk ik op volgende. We zijn er al bijna. Dan ga je video-elementen, een preview-screen of een end-screen gaan toevoegen. Ik doe dat meestal niet. Je drukt op volgende. En dan moet je gaan ingeven of je een filmpje openbaar wilt. Iedereen kan het zien. Verborgen wil. Je kan alleen zien als je een link doorkrijgt van iemand. Of drie, privé. En dan moet je zelf nog gaan aanduiden wie toegang heeft. Als je het op privé zet uh, en je stuurt een link naar iemand die je zelf nog niet manueel hebt toegevoegd, dan kan die het nog niet zien. Hè? Dus privé, ik doe dat alleen met mijn leerlingen die mij een filmpje moeten sturen wat dat niemand anders mag zien. Dus mijn leerlingen maken hun filmpjes privé en die delen dat dan alleen met mij. Zo, voilà. Dat is een manier. Of je kan het gaan plannen. Ik zal het nu even openbaar zetten. Misschien nog een tip. Als je die filmpjes achteraf wil, gaan plaatsen in bijvoorbeeld een classroom of een site. En je zet die verborgen. Mensen die niet ingelogd zijn in die classroom of in die site, gaan die ook niet zien. Hè? Dus die krijgen daar dan zo'n kruisje over. Dus ik laat mij nu even op openbaar staan. Ik doe het publiceren. Dat duurt weer eventjes, Ik ga er een pakketje van maken. Hij maakt de linkjes klaar. Hier is de link naar dat filmpje. Ik druk sluiten. En eigenlijk gaat hij, als alles goed is, normaal gezien naar het filmpje springen. Hij doet het niet, dan ga ik zelf even aan de linkerkant op video's drukken. En als alles goed is, zie ik die als bovenste staan. Ik heb uiteraard nog geen weergave, want ik heb het er nog maar juist gezet. Eigenlijk ben je klaar, want als je op dat filmpje drukt, dan ga je zien, dan krijg je het overzicht opnieuw, waar je die dingen hebt ingesteld. En dit is de link naar dat filmpje. Dus als iemand op die link klikt... Je gaat in YouTube gewoon terechtkomen. Ik zal even een pauze zetten, want dat is vervelend. En je gaat zien, ik heb eigenlijk dat eerste stuk niet nodig. En daarom heb ik bewust dat mee opgenomen daar straks. Dus ik heb mijn filmpje wel op YouTube staan, maar het is nog niet helemaal klaar. Hè? Want jullie hebben gezien, als je een meet start, dan moet je uh, opname starten, dan moet je je scherm delen, dan moet je dat eigenlijk nog klaarzetten. Dus dat eerste stuk wilt je niet. En ook dat achterste stuk wilt je niet, ja, waarin dat je je opname stopt. En daar wil je er nog eigenlijk van afknippen. Nu, YouTube is nog niet helemaal klaar met zo'n update. Dus nog niet alle functies zitten in de volledige nieuwe YouTube. Dat is een beetje vervelend. Hier onder heb je zo'n knopje staan. Klassieke versie van de creator. Die was eigenlijk beter dan die wat er nu is. Omdat die wat er nu is nog niet volwaardig is. Maar afknippen zou wel moeten lukken. Dus dat ga ik nog even tonen. Mijn filmpje is dus te lang. Dus ik ga dat even editen. Hier links heb je een editor. Dus je hoeft geen ander programma te gaan openen, maar je hebt ook een editor. En dan gaat hij heel die film inladen en een aantal beperkte bewerkingen kan je al doen. Dus als ik hier even doorscroll dan ga ik kijken, 30 seconden, dan ben ik nog altijd eigenlijk aan mijn inleiding bezig. Je ziet dat eigenlijk, ik heb op nu presenteren gedrukt en hier ergens, vanaf dit moment bijvoorbeeld, vanaf dat ik mijn browser heb, vanaf dat moment wil ik eigenlijk tonen. Dus dat stukje wil ik hebben en dan waarschijnlijk dat laatste stuk van achter. Dus hier ben ik nog aan mijn uitleg bezig, waarschijnlijk zie je. Daar ben ik nog aan het tekenen, zogezegd. En dat laatste stuk, zie je, daar ben ik aan het drukken op presentatie stoppen en opname stoppen. Dat wil ik er ook vanaf. Dus dit ga ik trimmen. Dus je doet inkorten hier. Zo, dan krijg je die blauwe kader. En die blauwe kader zet je rond dat stukje waar dat je de opname wil hebben. Hè? Dus hier. En hier van achter. Je kan inzoomen hè, als je heel gedetailleerd wil gaan werken. Nadeel hier, dus ik zal even, je moet dan drukken op bekijken, dat is een beetje gek vertaald, maar bekijken is eigenlijk preview. Hè. Hij gaat dat stukje proberen te tonen, en nu moet je niet vergeten rechtsboven op opslaan te drukken, je drukt op opslaan, want anders gaat hij dat niet doorvoeren. Dus voor degene die heel snel kan lezen, uh, it may take a few hours for your changes to apply. En dat is een beetje, dat lijkt heel lang, dat is ook lang, een few hours, lang hoef je meestal niet te verwachten. En niet te wachten. Dus je ziet nu, de video wordt verwerkt. Probeer het later opnieuw. Dus hij is nu bezig met die stukjes daarvan af te knippen. Ik kan, nu nog, ik kan het misschien wel nog eens even tonen. Mijn filmpje duurde 2.07, maar ik heb er stukken van afgeknipt. Dus de mensen die het nu gaan bekijken in details of in de preview, misschien is dat nog wel te zien, die zien nu nog altijd 2 minuten 06. Maar straks... Ik zal er eens even terug naartoe gaan. Ik ga nu opnieuw op de editor drukken. En straks is het eigenlijk niet super lang hoor. Maar als je ziet, ik druk op de editor en die zegt, ik ben dan al aan het verwerken. Dus je nu, ja, meestal is dat een vijftal minuutjes of soms iets minder. Het hangt natuurlijk van de lengte van het stuk af dat je het knippen bent. Als je dat op een andere tool kunt bewerken, prima. Hè? Voordat je het naar YouTube duwt, uh, doe je het dan op die manier. Uh, maar in YouTube duurt het een tijdje. En de video wordt nog altijd verwerkt. En zo dadelijk zal in de studio wel komen, als ik op mijn video's druk, dat die 50 seconden lang zal zijn. Maar is hem eigenlijk nu nog aan het verwerken. Dat is eigenlijk een filmpje naar YouTube krijgen. Ik zit bijna aan met 10 minuutjes, dus ik wil er eigenlijk mee stoppen. Zo kun je al je filmpjes gaan verzamelen. Zo kun je ze gaan verwijderen. Hier op dat potloodje kan je drukken om nog dingen te gaan aanpassen. Um, maar eigenlijk staan ze nu op YouTube. En stap 3, niet verplicht, maar wel zeker handig, is die filmpjes gaan verzamelen op een website voor jezelf. Waar dat dat ook heel handig is, als je een leerling hebt, die zegt, meneer, die oefening van Vijnigvuldige, ik was toen ziek, of ik vind het niet, of ik weet niet meer hoe dat het moet. Dan kan jij hem naar die website sturen, waar al je filmpjes verzameld zijn. En dan moet hij niet surfen of zoeken in YouTube, naar waar is dat kanaal van die meneer of mevrouw. Uh, maar dan maak je een website, met al je linkjes in, uh, en dan ben je eigenlijk vertrokken. Dat is stapje 3. Dus nu was stapje 2, filmpjes op YouTube kijken. Goed, succes!